Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een omslagdoek haken. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar uh, het kanaal Iedereen kan haken. Het wordt echt uh, ja, meer dan 10.000 abonnees en heel veel duimpjes omhoog. En het is echt gewoon leuk om te doen. Ik probeer alle vragen te beantwoorden. En, uh, maar uh, ja, nu gaan we eerst beginnen aan een omslagdoek met uh, deze wol. Dit is de. Eva. De Eva van de Vibra. Hij wordt gehaakt op normaal op 3,5 tot 4, maar ik ga gebruiken haaknaald nummer 6. En dan zal ik nog even het wasvoorschrift bekijken. Kijk, een handwasje op 30 graden. Dus als je je omslagdoek een keertje wil wassen, ik zou hem niet in de wasmachine doen, niet in de droger en een heel lichtjes opstrijken. Dus dit was de informatie over Eva. Dit is die leuke wol die ik ga gebruiken en ik heb het patroon ook uh, geschreven. Uh, dan kan je mij een berichtje sturen en dan uh, via Messenger en dan leg ik je uit hoe je aan het patroon kan komen. Maar voor eerst nu we gaan beginnen en ik wens je veel haakplezier. Kijk, we gaan beginnen met de omslagdoek en ja dit wordt hem. Uh, ik heb uh, deze omslagdoek uh, ja die is zo makkelijk gehaakt um, maar je moet wel dubbele stokjes leren nou, dubbele stokjes is gewoon twee keer om je haaknaald slaan um, het is gewoon een hele leuke omslagdoek kijk dit is de rand eraan, maar die ga ik in een andere video uitleggen dus nu wordt het van de eva deze omslagdoek en dan gaan we beginnen En we pakken dus de buitenkant van de wol. En je pakt je haaknaald. Je mag met de magische lus beginnen, maar je mag ook 5 um, ja, lossen maken. Ik begin deze keer met 5 lossen. En die lossen die zet je dan weer vast. 1, 2, 3, 4, 5. En je zet hem vast hier in de eerste steek en je haalt hem door dus dan heb je een halve vaste zie je dan is dit je begin rondje dan uh, ja, je hebt de ring gesluit gesloten en nu begin je met 4 lossen 1 2 3 4 en dan maak je dubbele stokjes in de lus dus je gaat die lus hier in dan ga je dubbele stokjes in maken 1 2 en je maakt 4 dubbele uh, stokjes en deze telt mee dus in totaal worden het 5 stokjes maar nu ga je 4 dubbele stokjes maken je hebt twee keer om de naald heen gegaan en je maakt een dubbel stokje heb je er 4 gemaakt en deze telt mee 1 2 3 4 5 en dan ga je weer 3 lossen maken 1 2 3 2 keer weer omslaan en je gaat nu 5 dubbele stokjes maken dit is dus al 1 2, 3, 4, 5. Nou, een begin is gemaakt, je hebt echt uh... Kijk, dit is dan de bovenkant van je van je omslagdoek dit is de onderkant en nu gaan we het werk keren en dan maken we eerst drie losse we gaan eerst het werk keren en het werk keren daar bedoel je mee dat je het, het werk zo houdt en dan ga je het als een blaadje zo omslaan kijk en dan ga je aan de achterkant verder werken je houdt dit koordje, beginkoordje hou je onderaan. Dan pak je weer je haaknaald. Je houdt hem gewoon in die lus. En je maakt 3 losse: 1, 2, 3. En nu gaan we gewone stokjes maken. En die maken we in deze steek. Dus we maken hier nog een stokje in. In die eerste steek. En we gaan er nog een inzetten. In die eerste steek, kijk dan heb je al meteen je meerdere ring te pakken en dan heb je drie stokjes. En die ja, 1, 2, 3, want die eerste drie die telt mee als stokje, dus in totaal heb je er drie. Nou, dan ga je op iedere steek een stokje zetten totdat je in het midden bent. Dus de volgende steek hier, zet je een stokje op. en op de volgende steek zet je een stokje en op de volgende zet je een stokje en als het goed is heb je dan weer vier stokjes gemaakt en dan kom je in die opening en daar ga je um, even kijken in de middenopening zet je twee stokjes hier zet je twee stokjes in Eén. 2, dan ga je 3 lossen maken 1 2 3 en dan ga je weer 2 stokjes hierin maken even garen pakken, hoor. dit is 1 en dit is 2 zie je dan heb je alweer de bovenkant gemaakt dan ga je weer op elk stokje een stokje zetten En als het goed is, zijn er dat 4. Dus dit is 1, dit is 2, dit is 3, en dit is 4. Nu gaan we in deze opening, dus tussen de laatste, die losse rij en de 1 na laatste stokje, hier gaan we drie stokjes inzetten gewoon in deze opening, hier zet je 3 stokjes in 1 2 3 kijk en als je dan weer kijkt dan heb je toer 2 al af en dan heb je alle mooie mooie driehoek dit is echt de simpelste driehoek die ik uh, ken en uh, ja nu gaan we weer het weer keren en dan gaan we met toer 3 verder we gaan nu het werk keren en dan doen we weer dit je pakt dit op en je keert het werk en je houdt je haaknaald gewoon in de lus en dan zet je 4 losse 1 2 3 4 en nu ga je in deze eerste steek hierin ga je uh, nog twee dubbele stokjes zetten dus in deze eerste steek daar steek je in een dubbel stokje en nog een dubbel stokje in diezelfde steek zie je? in totaal heb je dan drie stokjes want deze telt mee dan sla je een steek over deze sla je over en je maakt een losse en je maakt in de volgende het volgende stokje dus je doet eerst een losse en deze sla je over en dan ga je weer een dubbel stokje in deze zetten niet in deze maar in deze dan weer een losse je slaat weer een stokje over dus niet in deze, maar in deze. En weer een losse. En je slaat een stokje over. En je maakt in de volgende weer een dubbel stokje. En weer een losse. Zie je, en dan krijg je die openingen. Dan sla je nog één stokje over. En in de volgende zet je een dubbel stokje. Dus je slaat twee keer je draad om en je maakt een dubbel stokje en dan ga je weer een losse maken en dan ben je hier bovenaan en dan ga je twee dubbele stokjes maken 1 2 dan maak je omdat je bovenaan bent maak je 3 losse drie losse dan ga je weer twee dubbele stokjes in die opening zetten 1 2 1 losse, je slaat een stokje over en je dient deze maar de volgende daar zet je weer een dubbel stokje in dan ga je weer een losse doen en je gaat weer een dubbel stokje niet in deze, maar in de dus niet in de volgende, maar één sla je erover. En weer een dubbel stokje. En weer een losse. En weer een dubbel stokje niet in deze, maar in de volgende. Je kan de video langzamer af laten spelen. Er zijn hierboven zijn drie puntjes, daar kan je de afspeelsnelheid langzamer zetten. En je kan natuurlijk ook uh, de video uh, ja, stopzetten. Maar je kan ook de ondertiteling aanzetten. En dan gaan we deze overslaan. En in de volgende zetten we weer een dubbel stokje. Dan gaan we hier tussen. Gaan we nog twee dubbele stokjes zetten. In de opening. 1 2 en we gaan nog een even kijken dit zijn er 1 2 3 ja we hebben de toer klaar nu zie je dan heb je een mooie, een mooie driehoek en dit was toer 3 en dan gaan we dadelijk verder met toer 4 dan zie ik je zo weer terug we gaan nu weer het werkstukje draaien dus je draait je werkstuk je houdt je draadje aan de onderkant en we gaan nu drie lossen maken want we gaan nu met stokjes werken 1 2 3 je maakt 3 lossen en je zet 2 stokjes in dezelfde steek dus weer in deze zet je 2 stokjes nu herhaal je eigenlijk weer de toer met de stokjes dus we gaan nu op elk stokje een stokje zetten, dus op deze zetten we een stokje op deze zetten we een stokje en op deze in deze opening zetten we ook een stokje en we gaan weer een stokje op het stokje zetten en we maken weer een stokje in de opening en we zetten weer een stokje op het stokje en we maken een stokje in de opening En zo ga je gewoon door tot je bovenaan bent ja ik haak gewoon even mee gaat het te snel ja dan zet je even de video stop of je past de afspeelsnelheid aan Eén puntje minder kan al net schelen dat het uh, rustige gaat nu zijn we hier in aangekomen dan gaan we weer 2 stokjes in zetten 1 2 boven doe je 3 losse 1 2 3 en je gaat weer 2 stokjes boven inzetten 1 2 nu ga je weer aan deze kant hetzelfde doen als wat je aan deze kant gedaan hebt zie je op elk stokje een stokje en in de opening zet je ook een stokje dus op elk stokje een stokje En in de opening zet je ook weer een stop, stokje. En zo ga je verder tot op het eind. Dan zie ik je weer terug. En we zijn nu bijna op het einde van toer 4. En we gaan hier in die laatste gaan we nog drie stokjes zetten 1 2 3 kijk en dan hebben we weer een even kijk hier heb je 1 2 3 in die eerste opening en dan een stokje in een stokje en die hou je even evenwijdig aan deze kant dus ook weer drie stokjes hier mee eindigen het is echt een leuke omslagdoek hoor dat wordt echt uh, ja, mooi met die kleurtjes we gaan weer het werk keren en ja toer 5 is dus hetzelfde als toer 3 ik ga even meedoen 1 2 3 lossen dit is toer 3 is weer de toer met de dubbele stokjes je maakt dus ook oh, sorry 4 lossen 4 lossen is de dubbele stokjes en dan maak je weer 2 dubbele stokjes in die eerste opening 1 2 dubbele stokjes en toe 3 dus 1 2 3 is met die dubbele stokjes kijk hier hebben we 1 2 3 dubbele stokjes dan ga je weer een losse een stokje een los stokje doen en je slaat een stokje over dus je doet nu een losse je slaat een stokje over, dus deze sla je over en dan doe je weer een dubbel stokje in de volgende steek. Een losse, je slaat een stokje over en je doet een dubbel stokje in de volgende steek. Een losse, een dubbel stokje, een overslaan en in de volgende steek een losse een dubbel stokje een overslaan en in de volgende steek een dubbel stokje een losse 1 2 je slaat een stokje over even eentje terug een overslaan in de volgende stijk insteken en een dubbel stokje een losse een dubbel stokje deze sla je over in de volgende, een losse, deze sla je over en in de volgende steek. Je, maak je een dubbel stokje, één losse, je slaat er een over en in het laatste stokje daar zet je weer een dubbel stokje en één losse. En bovenin, wat hebben we hier ook gedaan met die andere toer? toer 1 2 3 daar heb je twee dubbele stokjes in gezet. dus nu ga je in deze opening 2 dubbele stokjes zetten 1 2 in de opening zonder een losse ertussen, en nu ga je 3 lossen maken en doe je weer hierboven in 2 dubbele stokjes 1 2, dan ga je een losse doen en je gaat weer dubbele stokjes de volgende rij maken. En het, het garen begint al donkerder te worden. En uh, ja, het zeegroen dat komt natuurlijk later, maar het is wel heel leuk om in, met zo'n bol van 3 euro zo'n leuke sjaal te maken. 1 sla je over en de volgende daar steek je weer in en maak je een dubbel stokje. 1 losse. 1 overslaan, insteken en een dubbel stokje. 1 overslaan en een dubbel stokje. 1 lossen, 1 overslaan. Dit is echt een leuke driehoeksjaal. 1, 2, ja omslagdoek of hoe je het noemen wilt of ja waar je het ook voor wil gebruiken een overslaan deze overslaan een losse en weer een dubbel stokje een losse en hier op het einde hier zetten we drie dubbele stokjes in 1, dit was toer 5 ik zal nog toer zes met jullie mee haken en uh, ja de rest het wijst zichzelf het is zo makkelijk om te leren dus uh, ik zie je zo bij toer 6 weer terug we gaan nu beginnen aan toer 6 dus je keert weer je werk je, je, nou, ik zal het op dezelfde manier doen je draait je werk zo en je hebt weer een ja, soort uh, ja dit is niet de achterkant van je werk want dit wordt nu weer je voorkant en nu gaan we toer 6 maak je 3 losse. Want nu ga je weer gewone stokjes maken. 1, 2, 3. En toer 6 is dus hetzelfde als de tweede toer. Zie je? De tweede, derde, vierde, vijfde. En nu gaan we toer 6. In die eerste steek maak je twee gewone stokjes. Eén, 2, dan ga je in elk stokje op elk stokje een stokje zetten en als je de opening ziet die is dus uh, na het derde stokje daar ga je hier tussen een stokje zetten en op het volgende stokje een stokje en in de opening weer een stokje en op het dubbele stokje, een stokje in de opening een stokje en op het volgende stokje ja een gewoon stokje zie je hoe de toeren zich herhalen het is gewoon uh, het is ook wat je zelf wil maar je moet gewoon die meerdering van die ja die twee extra stokjes in het begin aanhouden dus je maakt eerst die drie losse in het begin en dan ga je die Kijk, ik ben nou bovenaan. Ik zal eventjes beginnen met bovenaan, want is altijd uh, belangrijk. Zie je dat je hier in het begin bent begonnen met 3-3 drie, drie losse twee stokjes in de eerste steek, en dan ga je een stokje op een stokje zetten. En dan ga je in de openingen ga je ook een stokje zetten en op het voorgaande stokje. En nu ben ik bovenaan gekomen, hier bij die opening, daar doe je. Twee stokjes. Drie losse. En weer twee stokjes. En je maakt eigenlijk de hele toer af met die stokjes. ik zal nog even mee haken op elk stokje een stokje kijk dit zijn natuurlijk die bovenste stokjes die waren twee hier staat ook nog een stokje en dan kom je weer bij de openingen waar je ook een stokje in zet en weer op het voorgaande stokje een stokje en in de opening een stokje Dus deze omslagdoek die heeft maar twee toeren, het is uh, makkelijk te volgen. Je moet de dubbele stokjes misschien even goed in de gaten houden, maar uh, ja, dat kan je ook met gewone stokjes doen. Het is maar net wat je het mooiste vindt en uh, het haakt lekker weg hè, bij de TV. En dat is belangrijk dat je rustig wordt van het haken en ja, je hoeft niet meer op te letten hiermee kijk je op het laatst let je even op wel van nog een stokje op een stokje en tussen die laatste en de één na laatste in daar doe je drie stokjes 1 2 3 en dan zijn we nu aangekomen op het einde op het einde mag je niet vergeten dat je daar uh, drie stokjes in moet doen en in de steken met de dubbele stokjes ook drie maar het herhaalt zich gewoon en het wordt echt heel mooi met uh, ja met deze steek het is gewoon een heel makkelijk patroon uh, het is de eva wol ik zou zeggen veel haakplezier bedankt voor het kijken graag de duimpjes omhoog hier onder de video kan je ook nog uh, ja je ja je verhaaltje vertellen maar ik kan ook via facebook graag abonneren, hieronder op de knop klikken en uh, ik zie je bij de volgende video weer terug bedankt voor het kijken